Hallo jongens, mijn laatste tijd met deze nieuwe video op mijn kanaal Header Gaming. Te gaan, hè? Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Misschien. Ben je nog. Oh, te... shit! Hè? Eh? Oh, maar die zijn in onze crew kilt hij ons niet. Worden oh, achtervolgd door twee man. Oké, okay, gewoon gewoon de pimpzaken ingaan. Nou, ga ja, jij okay, eerst. Ik ben er al. Kom jij er ook gewoon in? Rijd erin, Guido! Waarom kost het 13.000 om het te repareren? Maar ik boeit, boeit me niet. Bij mij kost het 10.000. Geen explosives erop zetten. Niet? Nee. Je kan het doen, dan heb je een explosieve vliegbom, weet je. Dan vlieg je op iemand af en dan denkt hij: Wat ben jij aan het doen? En dan. Je kan niet al te veel pimpen, maar dat wist ik al. Maar dat maakt mij ook helemaal niet uit, want deze auto is gewoon grappig om te hebben. Doe jij een neon eronder? Ja, tuurlijk. Ik maak een chrome, omdat het een raket is, snap je? Haha. Dat doe ik niet. Ik maak hem een kleur die gewoon niemand... Oké, okay, dat kan niet. Er is geen kleur die niemand heeft. Roze. Ik kan hem wel groen maken, maar dat is niet mooi. Hij moet je een beetje een licht kleurtje hebben. Dat past wel bij deze auto. Paars, maar dat heb ik al bij een eentje. Deze wel oké. Okay. Ik heb geen kleur, het is moeilijk. Ik kan pink nemen. Ik ga gewoon pink maken. I don't care. Met een pearlescent, met een fucking pearlescent er doorheen. Wat voor pearlescent? Gewoon wit, ice white. Let's go. Wat doet de secondary color? Helemaal niks gewoon. Oh, de motor. Nou, doe die ook met metallic roze. Vister pink. Oh, ik vind, vind het mooi, hij is, hij is gewoon roze. Lights, neon. Neon color. Pony Pink! Dit <laughs> is fucking gay! Ja nee, nee, dit ding is echt woede lelen. Don't blame me if it's an ugly car. It's not my fault, is it? Wat had ik net gedaan? Roze banden. Zou ik roze banden doen? Nee, oké, okay, dat doen we nou maar net niet. We doen wel zwart. Nee, we doen wit. Dat is ook wel cool. Ice white. Kan dat? Oh, je kan hot pink. Ah, oh, maar die kan ik net niet doen. Godverdomme. Rood. Frost white. Nee, we doen wel zwart. Lek. Heb je kan je de ook... wielen al gedaan? Je kan ook pink tire smoke. Ja, ik ben klaar. Ik ben er nu uit. Godver, wat is dit ding lelijk. <laughs> Kijk naar mijn auto, Rido. Ja, ik ben er nog niet. Oh, kut. Ik gebruik voor nog het boost. Ja, nu is mijn hele auto kapot. Oh. Welke... Okay. In de high end, hè? Ja, dat is die wheelie erop. Ik kies ook echt altijd... Wat ik mooi vind, is yeah. altijd gelijk het duurst. Ja, heb ik ook. Pink was ook gewoon... Deze smoke kostte gewoon 30.000, hè? Tire smoke pink. Oh ja, dan heb je wel pink tiresmoke. ook. Ik heb nog 2 miljoen. Ah, oh, nee, Rip. Ik doe geen tiresmoke. Heb je ja. wel een Neon eronder? Nee, een Goeie Neon Ja, roze. Oh, okay. Ik heb hem ook geprint. Ik kom eruit. Ah, ik vind mijne echt... Wat vind je van mijne? Helemaal mooi. Ja? Ja. Nou. jou is, wel... is Torino Red ofzo, toch? Nee, Wangered. Oh. Oké, okay, we gaan naar ergens. Waar gaan we naartoe vliegen? Zullen we naar, Zullen we naar Mount Chiliut gaan met deze dingen? Uh, weet je het zeker? Hoezo weet je het zeker? Nou, ik zie het voor me dat ik bijna boven op de berg ben en op E druk en vanaf 10. Ja, maar je vliegt er ook naartoe. Oké, okay, ik zie hier recht voor onze schans. Oké. Okay. Oké, okay, oh, het werkt niet. <laughs> Mijn deur ik is dacht... eruit, verdomme. Ja. Oh, hij doet de deur dichterbij. Oké, okay, dat is goed. Ja, maar deze is hier het... rechtuit. Nou, deed ook nog even dicht. Hey, we, kunnen, we kunnen deze jump nemen. Niet? Oh nee, dat gaat fout. Oké, okay, we gaan het doen. Let's go. Ja, gelukkig. 1, go. What the fuck, oké, okay, ik, oh, ik, ik, ik, ik, ik, ik land op dit gebouw. Ik land op dit gebouw. Net niet, ik ga eroverheen. Eigenlijk helemaal niet. Ik ga het nog een keer proberen te slippen. Ja. Oeh, ik ben geland. Echt heel ver. Oh mijn god, ik ga helemaal verkeerd. Ik ga. Zie je oh, waar ik ik vlieg? vlieg? <laughs> scheef. Scheef, wat de fuck. Ik land op een dak. Why do you go zo so scheef? Omdat ik de schans ook scheef nam. Ik lig op een dak. Kom naar me toe. Kijk, zie je me? Ben okay, je echt op het dak? Ja. Nice, kom eraf. Oké. Okay. Kom van dat dak af. Oké, nu gaan we hier, volg mij. Deze is ook leuk. Ik weet niet hoe lang deze auto het overleven eigenlijk, maar goed. Ik weet het ook niet. Met... Oké, okay. hier rechtdoor. Je gaat heel oh. hoog waarschijnlijk. Of heel ver, bedenk. ik. Ja, there we go. Dus... Ja, ik... Oh, oh nee, ik land op het. Oh, ik ben geraakt ja, door een paal. Ja, ga, ga ik altijd verder dan jou, Guido. Ja, omdat ik ben geraakt door een paal. Ik En ik, ik, ik weet niet, ik kan met deze auto niet in de lucht besturen. Nou, dan gaan we hierheen. Dan doen we hier ook. Doen we hem hier ook. Oeh! Ja, there we go. Super ver. Jezus, deze auto is echt cool. Gewoon in die bergjes daar of zo moet je gaan. Ik land ook gewoon goed op een parkeervak. Ja, ik land weer in hetzelfde riool. <laughs> Serieus? Ja. Ik kan daar niet heen. Guido! Ja, Oké, okay, wacht, ik kan, okay. heen. Ik ik kan, kan er heen. Ik kan naar heen, kom. Hey, ik ga... Oké, even. Nee, ik kom er wel in. We moeten naar Mount Chillit en we zijn nog niet eens op de helft. Oké, okay, ik, <laughs> ik zie een mooie ramp. Ik zie een mooie ramp. Oké, okay, we gaan ervoor. Let's go. Oké. Okay. Mm -hmm. Ik volg jou, okay. je gaat echt alle kanten op. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, gaat goed, gaat goed. Ja, yeah, there we go. Ho, oh, tegen de paal. Oh, ik ga er langs. <laughs> ik ja, uh, ga gaat... tegen een gebouw aan, tegen een paal. En ik dacht. Jij in mijn gaat op en ik weer niet. Oh. Jammer. Oh, ik zie hier nog een rampie. Oh, mijn boost was nog niet klaar. Kut. <laughs> nou ja, dan gaan we verder. Kom, we rijden verder. Ik hey, doe die deur even dicht. Ja. Doe hem dicht. Wat doe die nou. Nou, ah, hij is wel dicht. Mijn deur ligt ook hier eens. Bij jou is je linker deur draaien, maar mijn rechter. Um, oké. Okay. <laughs> Sten dat voor elkaar. Nou, oh, nog een steentje. Nou. Oh. Kiezel. Steen hè, die zijn heel groot. Bij mij lek Soms lijkt me internet echt als dus hard, soms niet. Ja, we een nou, nee. ineens stil, maar stond je stil bij je stil. Oh, en toen was je weg. Nu crash je tegen een muur, vlieg je over een muur. Nu rij je weer. Maar dat doe ik niet. Waarom rij je met zomaar voorbij, Guido? Pixel is het! <laughs> Fuck, bij mij teleport... teleporteer je weg. Fuck. Ik rem de hele tijd af. Maar je... Bij mij teleporteert het hele verkeer. Oké, bij rijden hierheen, kom. Oh ja, lekker dan. <laughs> <laughs> Ik heb zin om een boost te gebruiken. Ja, nou, ik ook. Maar hier is ergens waar we hem kunnen gebruiken. Oké, okay, misschien toch wel. We gaan het gewoon doen. Huh! hoe huh? well, Oké, okay. dat is niet een goed idee. Ik land hem, ik land hem. Ik ook, soort van. Tien 10 rollen over de grond. Hey, Oké, okay, dankjewel. Yeah, ja. Welkom. Hé, hey, we kunnen die berg op voor ons. Ja, dat kan. Nou, dat kan. Maar ik doe het ook gewoon. Oeh, uh, oké, okay, ik vlieg! Ik ben erop! Kijk, zo kun je ook bouw Chiriët op. Ja, ik, ik ben dus totaal niet erop. Ja, nou, dat is niet zo goed. Misschien een beetje scheef alweer. Nou, kom naar mij toe. Oh mijn god, ik rol weer van de berg af. Oh, deze kan ik, deze moet ik doen Guido. Oh mijn god, zie je mij vliegen? Nee, ik zit nog steeds. Ik zit bovenop de berg. Ik zit helemaal bovenop de berg. Oh helemaal God. Op... Zie je mij vliegen? <laughs> ja, allemaal naar beneden. Helemaal naar beneden. Ja, helemaal naar beneden. Niet. <laughs> ik zit bijna bij de snelweg. <laughs> oké, okay, ik kom er wel aan. Het schiet toch niet op zo. Jij komt nooit hier. Nee, ik dacht, oké, okay, ik kom hier niet omhoog, dus ik ga mijn boost gebruiken. Dan vlieg ik helemaal de andere kant op. Oké, okay, Guido, kijk hier, ik kom eraan. Zie je mij? Ja, pas wel. <laughs> ja, oh <laughs> Zie je me echt vliegen? Nee. <laughs> Is Kleden, persoon. zo. Ja, ik ben er op de weg hier, perfect. Ik sta tegen de vangrail aan. Ik kom naar je toe. Ik heb. Ik heb technische problemen met mijn auto. Neem mijn pitstop. Dat zou ik wel willen, ja. Ik ja. ben er. De... Oh shit, ik op de vroeg op B. Ja, ik druk ook op B. <laughs> en dan ga je niet crashen. Oké, oh ja, dit is leuk. We volgen de vogel er weg, kom. Ah, kom. Ik denk dat het dan wel het water in gaat. Dat is, dat is niet leuk. Nee oké, okay, we doen het toch maar niet. Dan gaan we het water in. Oké, okay, okay, dat is oud. Weist Beste ja Oké, okay, dat, dat is een Is dat Mount Juliet voor ons? Ja. Uh, ja, is het zo? Oh, dat is mochtje Oké, okay, dat, dat gaan we maar niet doen. Juke. Zijf. Nou, ja, we doen het wel hier. Oh shit, kijk waar vertrouw, ik naartoe Nee, vertrouwde. vertrouw Ik eerlijk... Oh, langs de paal! Ik, ik, ik ga langs helemaal langs de naar de rechts. rechts. <laughs> ik ben langs de paal gegaan, dat is echt ja. mooi. Ja, ik ben helemaal naar rechts gegaan. Hallo, of ben ik weer? Lekker, ook, kom maar aan. De ene deur zit er nog steeds in. Ja, bij mij is mijn andere deur er net uit. Hè? Kijk, we kunnen proberen over het water te vliegen, maar de deur niet. Nee, dat ga ik niet doen. Nou, dat doe ik ook niet. We gaan hier wel heen. Had iemand daar geld gegeven? Nee. Die gaan we niet. Oh, mijn God. Oh, oh mijn god, je gaat spreken naar rechts. Jezus. <laughs> Ik had die. Ik heb het gehaald, ja. Oh mijn god. doet kan. Ik kan. geld geven. Ze dus denken dat ik duidelijk ben. Oh Fuck. Guido, wat doe je nou? <laughs> Vond ik leuk. Hier stond het zo mooi voor, dus ik dacht dat ik weer gebruik weer gebruiken boost. Oh, wat? Teleporting eens weg. Ja. Abba natuli. Ik heb... 500 miljoen. Miljoenen. Wanneer je kan het de PM schrijven. Ik geloof er weer de chat voor. Ik kan dat helemaal niet, weet je, maar ze geloven het, Dat is nog? Ja, maar dit is gewoon het basis Duits. Ja, ik kan gewoon Duits, zie je? Money kan hier die hier gebruiken. Ja, ik kan dat niet gebruiken, nee. Echt, godverdomme. Kijk, dit is een hele mooie stunt. Gewoon op een skatebaan. Ja! There we go! Okay. Skaten! Ik moet even goed staan. En dan kom ik ook. Oh mijn god, ik sta niet goed. Ik krijg een hoppje. Ik draai allemaal 360's, ik weet niet wat er gebeurt. Oh, ik ook. Alleen ik vlieg... Waarom vlieg ik nou weer? Ik vlieg gewoon terug, hè? <laughs> ik vlieg gewoon letterlijk terug. En ik ben gewoon nou, ik... keurig geland. Ik ben op de snelweg geland, kijk maar. Ja, kijk waar ik ben. Ik, ben... ik land gewoon naast het skateparkje weer. Nou, ik ben helemaal Jureland of wat op de snelweg, man. GDR Daming dit 3 flips in 1 jump. Your highest amount is 2. Oh mijn god, je hebt mijn record verbroken, fuck you. <laughs> ik weet niet waarom ik dat ineens een beeld krijg, hoor. Maar ja, goed. maar, hey. ik, ik wonder... I ik am wonder. Uh, climbing Mount Chiliad. Waar ben je erop gegaan? Gewoon random de berg op daar. Gewoon op een moment. Ja, nu naar links, naar links, naar links! Gewoon du boost. Oh, ja, hallo. Kom maar. Wel gaat, bij jou gaat het natuurlijk weer fout. Ja, ik heb altijd wat ongelukken. Ja, ik, ga je boost. Dit is geen manchilia toch? Jawel. Alleen nou. een andere route. Ja, oh, nou, nee. ik boost hem gewoon naar boven. I don't care if it, als het niet lukt. <laughs> ja ik niet. Ik boost hem naar boven. Zie je me vliegen? Ja maar weet je wat het is? Kijk, nu, nu mis ik hem wel. Maar je kan, als je, als je steile helling zit, kan je gewoon nog steeds. Uh, gewoon weer naar boven boosten, weet je wel? Als je boost Doe je het gaat. nou maar, poesie. Doe het, poesie. Nee, ik ga rustig gaan. Nee, ik ben nee. helemaal beneden. Nee, oké, okay, omhoog. Alleen, ik heb allemaal heuveltjes. Kijk hier, ik ben gewoon heel hoog. Kijk ja, nou, ik ben Ik bijna... ook. Ik ook. Kijk, ah, nee. Ik rol. En ik ga nu naar beneden. Ik ben zelfs helemaal boven jou. Oh mijn god, ik red mezelf. Boost, schiet op. Boost, Oké, okay. ik ben rip. Mijn auto gaat oplopen sowieso. Uh, uh. Of niet. Kom op, gebruik de remmen dan. Rem! Kut, auto. Oké, okay, ik ben geremd. We zijn er echt nog lang niet, by the way. Maar goed. Ja. Ik kan ook niet omhoog kijken, dus ik weet niet waar ik me toe boost. Verkut. veel kut. Goed, richting weg. Ik boost ook de hele richting die weg. Oké. Okay. Oh mijn god. Ik daar oh, Ik, ik ben er bijna. Ik ben er gewoon al bijna. Jij ook. Oh, nee. Niet meer. Doei. <laughs> Doei. Ik zie je zo vallen. Doei. Oké. Okay, dit is de jump. Als ik, hem nu Als ik hem nu faal, dan moet ik weer helemaal opnieuw. Oh mijn god. Land. Land, land, land, land. Achteruit rijden, achteruit. Nee! Ik land op steen. Nee, nee, nee. Vooruit rijden, vooruit rijden, vooruit rijden. Zet hem op de handrem. Deze oh auto my God, heeft. Ik, ik zie hem. Ik, ik zie hem. Ik wist niet dat hier ja. nog zo'n tussenhamming in zat. Tussenhamming. Ja. Beenham. Ja, beenham. Ja, ik ben erop. Ik ben erop. Oh nee, ik ga er aan de andere kant weer aan. Kijk dan. Kijk. Nee, ik ga echt helemaal naar beneden. Aan de andere kant. Ja, ik ben helemaal weer beneden. Rip. Ik zag je rollen. Ja, je ziet me toch, kijk waar ik ben, Guido. Kijk op de kaart. Ik ben echt helemaal beneden. Ik rol toch steeds. Ja, ik oh, ben... ik vloog. Wow, die lucht hier is mooi. Ja, ik ben helemaal beneden. De lucht is gewoon roze. Wow. Ja, dan is auto. Ja. Ik zie Godver. Dat. Ja, ik ben helemaal beneden, lul. Ik zie op de, de grond gewoon niet eens. Oh. Ik, ik, ik ben op de snelweg, dus maar je die daaronder daar. praten. Oh, wacht, nee, ik ben links. Ik ben ik zit jij erop? Ik zit nog wacht. op de weg. Oké, wacht, ik kom eraan, oké? Okay? Oké. Okay. Wacht op mij. Ik ga waarschijnlijk over je heen vliegen ofzo, maar hoe? Maakt niet uit. Snel, die booster moet sneller, anders haal ik het niet! daar I come, Guido! Zie me vliegen! Zie je nog niet. <laughs> ik ben echt heel hoog in de oh, lucht, ja, ik zie je. <laughs> maar het heeft geen nut gehad, hey, ik zie je... alleen maar recht omhoog, ik ga weer terug. Nee, ga ik nou echt weer terug naar beneden! Ja. Handrem, handrem, handrem, nee ik ben niet helemaal terug naar beneden, ik heb mijn handrem. Wacht op mijn giet dat ik nog niet omhoog gaan. Ja, ik zit even een beter perspectief te zoeken. Perspectief te zoeken. Oké, okay, wacht, ik kom en boost! Ik kom eraan, ik kom eraan. Ik zie een eraan. heel mooi roze stipje komen. Ik kom eraan en ik ga weer helemaal naar beneden. En ik letterlijk weer helemaal hoe ik net was. Ik ben weer helemaal, kijk maar, ik rol gewoon op mijn dak naar beneden. Ik ben helemaal weer beneden waar ik net was, nee!